Hoi allemaal, WSAD is bezig met het nieuwe besturing watersysteem. Hiervoor worden in de komende drie jaar alle kunstwerken omgebouwd. Dat is er elke dag één. Giel en ik zijn vandaag op bezoek bij Donny, Vos en Henk Vrijters. Zij zijn een bij WSAD en dus direct in contact met het nieuwe systeem. Hey, leuk Donny dat je ons wat wilt vertellen. Wat is het nieuwe besturing watersysteem? Het nieuwe besturing watersysteem is eigenlijk complete vernieuwing van het technische automatiseringssysteem. Achter de gemalen en de stuwen. We zijn nu vier eilanden. Natuurlijk uit vier waterschappen ontstaan die allemaal een eigen systeem hebben. En dat wordt nu één en hetzelfde systeem. En wat is pijlbeheer eigenlijk? Pijlbeheer is dat wij zorgen voor de juiste pijl in de watergangen. En ook proberen voor de juiste kwaliteit. Uh, ja, dat is belangrijk voor de, voor de natuur, maar ook voor de agrariërs die, uh, ja, die het water nodig hebben om de producten die op het land groeien te sproeien. Ja. En wat is je bijdrage aan het MBBS? Meedenken over de besturing. Maar ook instellingen aanleveren en instellingen invoeren. En als de nieuwe besturing erop zit, om dan te controleren of de besturing ook doet wat wij ervan verwachten. En wat is de impact van dit project op jouw werk? Uh, ja, we hebben hier natuurlijk wel nu, uh, wat extra werk aan. Maar we hopen uiteindelijk wat uh, meer bedieningsgemak te krijgen in het systeem. En uh, er beter uh, het water mee te kunnen sturen. We hebben nu bijvoorbeeld uh, uh, dat we handmatig moeten inbellen. We hebben dadelijk allemaal uh, verbindingen dat we direct uh, alles real-time kunnen zien. Dus dat zou al een heel, uh, heel voordeel kunnen zijn. Ja. En, en als, je, als je zegt inbellen, <laughs> dat klinkt heel ouderwets. Ja, nee, we hebben nu nog echt belverbindingen. Dus we moeten echt uh, met, via een modem uh, inbellen op het gemaal. Dan kunnen we zien en, en dingen verstellen. En dadelijk hebben we echt real-time verbindingen. Dus dan is het uh, aantikken en uh, direct uh, je, je informatie hebben. Er zijn op kantoor ook uh, meer mensen die, die dit systeem uh, uh, kunnen zien. Uh, die daar de informatie ook uit kunnen halen. En uh, ja, dat is misschien ook wel weer een groot voordeel dat we allemaal uh, dezelfde en de, en de juiste informatie uh, eruit kunnen halen. En hoe keek je in het begin naar dit project? Ja, altijd wel positief uh, geweest. Want uh, ja, het is sowieso wel uh, denk ik goed dat we een, een nieuw systeem, een uh, toekomstbestendig systeem krijgen. Uh, ja, ook wel uh, met enige kritische, uh, kritische kijk er tegenaan. Dat we wel goed op moeten letten dat we de juiste dingen krijgen en de juiste dingen doen om zo'n systeem in orde te houden, zeg maar. Ja. Ja. Kijk op, ik kijk positief tegen, tegenover een verandering of een innovatie. Want jij moet met je tijd mee. En het is ook heel leuk om te doen. Want ja, altijd hetzelfde is ook zomaar saai. Maar het is wel een hele uitdaging. Die, waar heel veel, ja, heel veel energie in gaat zitten. Van iedereen die eraan meewerkt. Bedankt, Henk en Donnie en succes met het nieuwe systeem! Doei!